Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Korintiërs 15, vers 45. De eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen, maar de laatste Adam werd een levend makende geest. Het concept van het bloed van Jezus verward sommige mensen, maar zonder een goed begrip hiervan kunnen gelovigen deze kracht niet toepassen. Toen Adam zondigde, werd zijn zonde doorgegeven door zijn bloed. David erkende deze waarheid in Psalmen 51, vers 7. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Jezus kwam om de mens te verlossen, om onze vrijheid te kopen en om ons in onze originele staat te herstellen. Hoe had hij dat kunnen doen? Door zondig bloed. Jezus wordt in 1 Corinthië 15, vers 45 aangeduid als de laatste Adam. Omdat Hij uit God geboren was, niet als mens, is er leven in het bloed van Jezus en als het goed wordt toegepast, is er kracht in zijn bloed dat de dood heeft overwonnen en het werk van de zonde in ons. God wil ons terugbrengen op de plek van autoriteit die van ons is. Hij heeft alle afspraken al gemaakt. We zouden kunnen zeggen dat Hij de deal al gesloten heeft. De aankoopprijs is volledig betaald. We zijn gekocht en volledig betaald met het dierbaar bloed van Jezus. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik ben verlost en vrijgemaakt door het bloed van Jezus.